Hoi, wil je hoogbegaafde kinderen begeleiden in hun eigen praktijk, zodat ze goed tot hun recht komen en lekker in de vel komen te zitten? Misschien is onze opleiding tot zelfstandig talentbegeleider dan echt iets voor jou. De opleiding tot zelfstandig talentbegeleider is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het begeleiden van meer dan hoogbegaafden. Het is een uitgebreide opleiding, maar het duurt dan ook twee jaar. En biedt praktische handvatten voor mensen die willen starten met hun eigen onderneming en gaandeweg het proces uh, dat willen leren. Uh, is ook goed voor mensen die inmiddels een eigen praktijk hebben en wat meer zich willen toespitsen op het begeleiden van deze speciale doelgroep. Daarnaast kenmerkt de zelfstandige opleiding zich door de focus meer te leggen op hb-problematiek in het algemeen. En zich minder bezig te houden met onderwijs aan zich. Gedurende de twee jaar dat de zelfstandige opleiding duurt, krijg je heel veel kennis aangereikt. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als mindset, vaalangst, perfectionisme, executieve vaardigheden, eigenlijk wat je nodig hebt om je talent tot bloei te laten komen. Nou, naast al die kennis die je krijgt, krijg je ook praktische tools aangereikt om dat te kunnen toepassen en mensen in de praktijk ook te kunnen begeleiden, zodat ook deze mensen hun talenten leren kennen en wat meer tot terecht gaan komen. Ben je geïnteresseerd geraakt in onze opleiding tot zelfstandig talentbegeleider? Kijk dan even op de site voor meer informatie of neem contact met ons op.